Hoi en leuk dat je kijkt. KLM heeft een groot tekort aan piloten en dreigt in te trekken. brussel zaventem had vanmorgen te maken met een grote stroomstoring die voor veel chaos heeft gezorgd. En Amsterdam Airport Schiphol heeft de meeste directe vluchten van Europa. Het is vandaag donderdag 15 juni. Ik ben Jasmijn en dit is het EU Claim Nieuws. Deze week maakte KLM bekend dat er sprake is van een groot tekort aan piloten. Ze willen nu zomaar verlof gaan intrekken zodat de capaciteit maximaal benut kan worden. Vakbond VNV maakt hier bezwaar tegen. Het is het zoveelste jaar dat KLM te laat piloten aanneemt volgens de vakbond. De werkdruk neemt al te lang toe. Wanneer er te weinig piloten zijn en hierdoor jouw vlucht vertraging oploopt of geannuleerd wordt, heb je recht op een vergoeding. En dan een grote stroomstoring op brussel zaventem die heeft vannacht en vanmorgen voor problemen gezorgd. Er konden geen passagiers naar binnen en vliegtuigen konden niet landen of opstijgen. Inmiddels werkt alles weer naar behoren, maar er is nog wel veel vertraging. Een stroomstoring op de luchthaven is een buitengewone omstandigheid. Passagiers hebben dan ook geen recht op een vergoeding. Maar er is ook goed nieuws voor Schiphol Airport. Voor het eerst heeft de Amsterdamse luchthaven London Heathrow van de troon gestoten. En we hebben het dan over het meeste aantal directe vluchten van Europa. Schiphol biedt de meeste directe vliegroutes aan en komt op een totaal van 4861 directe vluchten per week. London Heathrow staat op de tweede plek en Frankfurt op de derde. Een verklaring voor de overwinning is de strategie. London Heathrow zit bomvol gepland en geeft de voorkeur aan frequente routes met grote vliegtuigen en hoge passagiersaantallen. Waar Amsterdam juist de ruimte heeft om prijsvechters een slot aan te bieden en zo nieuwe bestemmingen kan toevoegen aan haar vluchtaanbod. Deze maatschappijen bieden ook geen overstappen aan. Voor een totaaloverzicht neem een kijkje op onze site. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.